Vandaag mag ik een van de winnaars bekend gaan maken van het uniek sporttalent. Hij wint een cheque van 5000 euro voor de sportorganisatie en vervolgens ook nog 750 voor zijn eigen sportartikelen. Als het goed is moet hij hierboven ergens wonen, dus we gaan even naar hem op zoek. Axel is net als ik handbiker, maar naast dat hij super professioneel met die sport bezig is, doet hij ook een heel mooi project op Curaçao. Dus ik ga hem overvallen. Hallo? <laughs> Zorg voor een hele mooie resultaten en uh, nou, ik ga je in ieder geval deze check overhandigen. Die heb je meer dan verdiend. Binnenkort gaan jullie meer horen van voor ons nieuwe handbike team. Dus dit gaat hem worden. Ik ben blij. Ik ben blij Jette, ja, dankjewel. Top man.